Elke dag krijgen meer dan 100 mensen in Nederland een beroerte. Twee derde van deze mensen is daarna blijvend invalide. Maar dat aantal kan naar beneden. Wat te doen bij een beroerte? Dit is de Universiteit van Nederland. Een beroerte is een acute en zeer ernstige aandoening. Een deel van de hersenen komt zonder zuurstof te zitten... waardoor het brein niet meer kan functioneren. En dit leidt tot uitvalsverschijnselen, ofwel gedeeltelijke verlamming. Ongeveer 66% van de mensen die wordt getroffen door een beroerte is blijvend invalide. En ongeveer de helft daarvan overlijdt binnen één jaar. Hoe jij schade door een beroerte kan voorkomen, dat leer je in dit college. Laten we eens beginnen met wat een beroerte nu precies is. Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct of een hersenbloeding. Bij een hersenbloeding barst een bloedvat in het brein, waardoor het bloed in het hersenweefsel stroomt. Dit deel van de hersenen kan dan niet meer goed van zuurstof worden voorzien en sterft af. Een hersenbloeding geeft vaak meer schade dan een herseninfarct, maar komt gelukkig minder vaak voor. Bij een herseninfarct komen de hersenen ook zonder zuurstof te zitten, maar dan niet door een bloeding, maar door een prop die vastzit in de bloedvat in je hersenen. Deze prop bestaat uit een mengsel van vet, eiwit en bloed. Zo'n prop kan zich langzaam ophopen in je hersenen, maar meestal komt de prop vanuit een andere plek in het lichaam. Bijvoorbeeld vanuit je halsslagaders of het hart. Zo'n prop komt los vanuit een trombus, een dik plakkaat die bijvoorbeeld vastkleeft in je halsslagader. En dat is vaak vrij stug en stevig, maar daar kan een klein propje van afscheuren. Dit stukje noemen we dan een embolie. Die embolie schiet de bloedbaan in naar je hersenen. De bloedbanen in je hersenen vertakken zich tot steeds meer kleinere bloedvaten en de emboliek komt dan ergens klem te zitten. In een van deze kleine vertakkingen. Dat veroorzaakt een blokkade van je bloedstroom en daardoor krijgt een deel van de hersenen te weinig zuurstof en sterft af. Net zoals bij een hersenbloeding. Maar het grote verschil is dat je bij een herseninfarct nog goed kan ingrijpen. Dat proepje moet namelijk zo snel mogelijk worden verwijderd. Het is dus nog geen verloren zaak mits ze op tijd zijn. Op het moment dat een deel van je hersenen door een infarct geen bloed meer krijgt, zal dat deel van je hersenen niet functioneren en zul je plotseling uitvalsverschijnselen krijgen. Dat is dus het teken dat je in actie moet komen. We weten dat elk kwartier dat iemand eerder geholpen wordt, de kans dat hij of zij er weer bovenop komt, toeneemt. Dus elk kwartier later starten met behandelen vergroot de kans dat diegene in een rolstoel terechtkomt. Eigenlijk simpel gezegd, elke minuut telt. Maar hoe zit dat nou met die belangrijke minuten? Kijk, op het moment dat een herseninfarct aanwezig is, gaat de klok des doods lopen. Gemiddeld in Nederland duurt het drie tot ongeveer tien uur voordat iemand met een herseninfarct in het ziekenhuis is. Maar op het moment dat iemand in het ziekenhuis is, wordt er meestal binnen een half uur al gehandeld. Kortom, de beste tijdwinst zit hem in het herkennen van de symptomen. Door alleen al het herkennen van de symptomen kun je dus het verschil maken. Maar waar moet je dan op letten? Nou, laat komt te beginnen jullie eerst eens het filmpje zien van Mo. Een jonge vrouw die een broert heeft gehad. Hoe was dat voor haar? Als ochtends vroeg kreeg ik hoofdpijn aan de linkerkant. Dan werd ik de namen niet lekker. En toen, uh, een uur later, toen uh, werd mijn hele arm en mijn been doof. Toen kon ik niet meer gebruiken. En dan werd het steeds erger, had ik de hele dag hoofdpijn. En toen uh, was ik heel erg moe en misselijk. Toen is er s'nachts nog een CT-scan gemaakt. En een dag later een MRI. En toen kreeg ik dus die dag te horen dat, het, dat ik een beroerte had gehad. En dat verwacht je ook niet helemaal. Nee, op een gegeven moment kon ik niet meer lopen. Het ging steeds slecht, het ging steeds meer achteruit. Ik kon op een gegeven moment ook niet meer goed praten. Nou, ik dacht wel even: nou, dit is het, dit is het einde. Ja, van als je merkt dat het steeds erger wordt en dat je niet meer kan bewegen... en dat je hand niet meer kan gebruiken en dat je niet meer kan lopen... En dan denk je, ja, was het volgende wat wegvalt. mond begon ook helemaal te hangen. Praten werd ook steeds moeilijker. Alles kostte heel veel energie, je bent heel moe. In dit filmpje vertelt Mo dat er steeds meer dingen in haar lichaam beginnen uit te vallen. Ze zegt ook, mijn hele arm voelde doof. Ze kon hem niet meer goed bewegen. Dat zijn dus uitvalsverschijnselen. Die worden veroorzaakt door het zuurstoftekort in je hersenen. Op het moment dat je dit soort verschijnselen bij iemand merkt, kan je diegene bijvoorbeeld vragen, pak eens een glas of pak eens een pen. Je zult merken dat de arm niet meer functioneert. Daarnaast zegt ze ook op het einde dat haar mond begon te hangen. En dat is een van de meest voorkomende symptomen van de beroerte. Het gedeelte in het brein wat de bewegelijkheid van het aangezicht aanstuurt, krijgt geen bloed meer en stopt direct met functioneren. Oftewel een hangende mondhoek. Tot slot, een derde veel voorkomend symptoom, verwarde spraak. Iemand gaat van het een op het andere moment opeens onverstaanbaar... ...een soort zweet-Chinees. Maar iemand kan nog wel normaal denken, alleen de woorden uitspreken, dat lukt niet meer. Maar hoe onthoud je nu de symptomen van een beroerte? Daarvoor is een ezelsbruggetje. Mocht je een 1 jaar cursus hebben gevolgd, dan kun je wellicht de mondspraak arm beroertealarm wel herinneren. Zelf hou ik graag de FAST-regel aan in het Engels. Elke letter staat voor een symptoom, maar het herinnert je ook aan het feit dat je heel snel erbij moet zijn. De F staat voor face, de afhangende mondhoek. De A staat voor arm, zwakt in de arm. En de S staat voor speech, de verwarde spraak. En de T, die staat voor time. Want time is brain. Vanaf het eerste moment dat die symptomen starten, begint de tijd te dringen. Denk nog maar even terug aan dat moment dat die embolie in de hersenvaten vast komt te zitten. Hoe langer die daar blijft zitten, des te meer hersenweefsel afsterft. Die embolie moet dus zo snel mogelijk verwijderd worden. En daar heb je in de meeste gevallen maar 4,5 uur de tijd voor na het ontstaan van de symptomen. Is die tijd verstreken, dan kunnen we in veel gevallen niets meer doen. Op het moment dat jij in het ziekenhuis aankomt, zullen we die embolie dus zo snel mogelijk proberen te verwijderen. In de meeste gevallen doen we dat door het propje op te lossen. En dit doen we met een enorm sterke bloedverdunner, een tromboliticum. Die naam hoef je niet te onthouden, want je kan het niet zelf toedienen en je zult hem ook niet terugvinden in je EHBO-koffer... Um, ik noem het daarom maar even voor het gemak de terpentine onder de bloedverdunners, want zo sterk is die. Deze terpentine lost de embolie vrij snel op, waardoor het bloed weer kan stromen naar een gebied van de hersenen dat zonder bloed zat. En daarbij geldt uiteraard, hoe sneller je erbij bent, hoe meer hersenweefsel je nog kan redden. Kijk, vaak zien we in dat de plek rondom de bloedprop, de infarctkern, al te veel schade heeft ondervonden. Maar het gedeelte daaromheen noemen we het penumbra, het schaduwgedeelte. Dat is het gedeelte dat door de prop minder doorbloed wordt, maar nog wel levensvatbaar is. Mits we de prop op tijd wegkrijgen en bloed naar die plek. Maar waarom die 4,5 uur grens? Hoe, hoe zit dat? Nou, die penumbra, daar gaat het om. Die willen we redden. Alleen de tijd dringt. Uit onderzoek weten we dat het redden van de penumbra na 4,5 uur na het ontstaan van de symptomen bijna geen kans van slagen meer heeft. Dus dan heeft behandelen met een bloedverdunner geen zin. Maar waarom zouden we toch niet een poging wagen met de bloedverdunner na 4,5 uur? Want wat, wat hebben we te verliezen? Nou, heel veel. Het woord zegt het al, bloedverdunner. Daardoor is bij elke behandeling met het thrombolyticum, die terpentine, een kans dat we juist een hersenbloeding veroorzaken. Kijk, en dat risico moeten we opwegen tegen de mogelijke gezondheidswinst door het thrombolyticum. Nou, uit onderzoek weten we dat als je na 4,5 uur een bloedverdunner toevoegt, dan is de kans dat we daarmee een bloeding veroorzaken te groot ten opzichte van de winst van het oplossen van het propje. Betekent dat je na 4,5 uur na ontstaan van de symptomen dan niet meer naar het ziekenhuis hoeft? Nee, want de hedendaagse medische technieken worden steeds beter. Daardoor kunnen we in sommige specifieke herseninfarcten met andere technieken, nieuwe behandelingen, de grens van 4,5 uur oprekken tot wel 24 uur. Goed, deze 4,5 uur grens laat wel duidelijk zien hoe belangrijk het is om er op tijd bij te zijn. Alleen dit gaat in veel gevallen nog niet goed. Soms zien mensen bijvoorbeeld in de spiegel hun mond scheef hangen en denken ze, oh dat, dat is wel raar, maar weet je, ik voel geen pijn, dat is het enige waar ik last van heb. Weet je, ik ga wel lekker naar bed en als het morgen niet voorbij is, ga ik dan wel naar de dokter. En vervolgens, ver na die 4,5 uur, komt men met die afhangende mondhoek en de beroerte pas bij de dokter. Men is te laat. Ook als de uitvalsverschijnselen wel vanzelf overgaan, zelfs al heel snel, is het van belang om alsnog zo snel mogelijk naar de dokter te gaan. Als de symptomen namelijk binnen 24 uur zijn verdwenen, dan noemen we dit een TIA. Maar blijven de klachten langer dan die 24 uur aanwezig, dan spreken we van een c In de kern zijn de TIA en de c eigenlijk hetzelfde. Denk weer even terug aan de trombus en de embolie. Maar het verschil is dat een TIA een stuk kleiner is en uit zichzelf weer kan verdwijnen. Maar vergis je niet. Dit is minder onschuldig dan je denkt. Bedenk dat dit propje namelijk een waarschuwing is. Ook bij een TIA komt de bloedprop waarschijnlijk van een grotere trombus. Dus een volgende keer kan de embolie een stuk groter zijn en is er sprake van een CVA. Sterker nog... Er is een grote kans dat er weer een embolie losschiet vanuit die trombus binnen 48 uur nadat de eerste TIA er was. Kortom, ook al verdwijnen uitvalsverschijnselen binnen een paar minuten, ga altijd zo snel mogelijk naar de dokter. Dus hoe kan je iemands leven redden bij een beroerte? Herken de symptomen. Onthoud mond-spraak-arm-beroertealarm of de FAST-regel: Face-Arm Speech Time. Door snel actie te ondernemen kun je iemands leven redden. Dank voor jullie aandacht.